Als achterkleindochter van een dijkwerker aan de Zeeuws-Vlaamse kust leerde ik al vroeg dat je alleen verder komt als je samenwerkt. De huidige tijd laat zien dat dat niet altijd vanzelfsprekend is. Mensen maken zich zorgen over het vinden van een betaalbare woning, over de bereikbaarheid van hun dorp, over de toekomst van onze planeet. Ik sta voor een politiek die samenwerkt en met oplossingen komt. Dat is niet alleen nodig, het kan ook. Door nieuwe betaalbare huizen te bouwen, bestaande huizen verder te verduurzamen en huisjesmelkers aan te pakken. Door boeren die kiezen voor duurzame landbouw met subsidies te steunen. Beter voor mensen, dieren, milieu en onze leefomgeving. Door te investeren in goed en bijna gratis openbaar vervoer. Ik ben Anita Pijplink. Ik strijd voor een groen, sociaal en eerlijk Zeeland. Doe je mee! Stem 15 maart, Partij van de Arbeid, GroenLinks.